En ik wil laten zien aan iedereen dat ook jij dat kan bereiken. Ik heb hier mensen zitten die al twintig jaar letterlijk alleen maar op de bank hebben gezeten. En die komen nu hier sporten, die komen nu hier binnen stappen. Dat is fantastisch. Dus ik wil ervoor zorgen dat bij heel Nederland dat vlammetje wordt ontstoken. Welkom, sterke broeders en zusters, bij weer eens een, een iets wat andere video, een iets wat andere uh, vlog. Het gaat vandaag over het ontstaan van Total Strength, zodat jullie weten uh, ja, wie ik eigenlijk echt ben. En wat de reden is dat ik hier uh, in deze loods in, uh, in Lekkerkerk sta. Um, en hoe ik eigenlijk hier terecht ben gekomen. Om maar gewoon uh, te beginnen bij het begin. Ik uh, had vroeger echt een hekel aan sport. Toen ik een jaar of 12 tot 16, en eigenlijk van mijn 16 tot mijn, tot, mijn, tot mijn vroegere periode, tot 0 jaar eigenlijk, vond ik echt sport vreselijk. Uh, ik heb een, uh, helaas een, uh, een jaartje op korfbal gezeten. Ik vond er uh, geen ruk aan. Ik was daar hartstikke slecht in. We, uh, heel het team verloren alles. Ik kan mij uh, niet herinneren dat ik ooit één wedstrijd ooit heb uh, gewonnen. Um, zoals sommigen op dit kanaal wel weten, ik ben ook totaal geen voetbalfan, maar tot uh, mijn eigen stomme verbazing heb ik daar ook nog een week of drie, vier op gezeten. Uh, en dat was het wel eigenlijk. Dan vraag je natuurlijk af, wat doe jij dan hier en hoe kom je hier terecht? Uh, waar is het uh, tussen haakjes misgegaan? Hoe ben je in één keer helemaal uh, doorgeslagen? Toen ik een jaar of twaalf was, toen ging ik net zoals iedereen, heel Nederland ging ik naar de middelbare school toe... Uh, ik zat in een, uh, in een klas, het was een technische school. En dan zat, in, dan zat ik in een klas met alleen maar jongens, alleen maar mannen. Um, en ik woog op dat moment een kilo of 90. En dat was niet extreem zwaar, maar ik woog wel wat meer als het gemiddelde van mijn klas. En uh, ik zat er natuurlijk zelf ook al mee dat ik ja, je, je valt toch op. Um, ja, en wat er daarna gaat gebeuren als je in een klas zit met alleen maar mannen, testen het rongenhalte gaat uh, omhoog. Uh, je gaat natuurlijk vechten, je gaat het randje opzoeken, uh, hoort er allemaal bij, is aan de ene kant fantastisch, en aan de andere kant, je wordt er natuurlijk tussen gepikt, om belachelijk gemaakt te worden, om gepest te worden, om bijnamen te geven, daar krijg je akkefietjes van. Laten we het zomaar netjes noemen. Dus toen ik een, een jaar of vijftien was, toen was ik eigenlijk helemaal klaar mee. Ik had op mijn vijftiende, uh, begon ik met werken. Ik, uh, ik deed uh, een, een, een uh, een werken leren studie dus één dag in de week naar school vier dagen uh, werken uh, en ik begon wat geld te verdienen en ongeveer rond die periode begon ik natuurlijk ook met bier drinken want dat uh, nu moet je er 18 voor zijn toen moest je er 16 voor zijn en als ik 15 was voelde ik mezelf al 16 uh, ik was al redelijk lang dus ik ging lekker gewoon naar de lidl toe uh, en naar de albert Heijn noem maar op en de vraag is niet om je ID kaart dus je kan lekker gewoon onbeperkt uh, bier gaan kopen als je genoeg geld had en dat had ik toen want toen woonde ik thuis Um, Ongemerdags op het moment dat dat gebeurde, ik ging dus van 90 kilo naar 95 kilo. Naast het bier drinken, uh, ieder weekend een stuk of ja, iets meer als een kratje uh, per, uh, per weekend dronk ik. Meestal dronk ik een vrijdag 16 uh, en dan zaterdag moest ik weer een nieuwe halen, want ik kocht uh, vrijdags een kratje. Er uh, zitten er 24 in, dus als de 16 opdrinkt heb je er nog 8 over. En dan moest ik zaterdag moest ik weer een beetje, een beetje aanvullen, want dan 8 uh, had ik niet genoeg. Uh, ik werd natuurlijk dikker en dikker. En zoals ik al zei, ik was nooit uh, echt extreem dik. Maar een kilo of 95, zo richting de 100. Uh, dat werd voor mij eigenlijk mijn punt. Dat ik dacht, oké, nou gaat het te veel. 100 kilo, het werkt niet. Je klasgenoten uh, werken ook niet echt mee. Die, die lopen je ook te irriteren. Dus ik werd lid van de sportschool. Fantastisch. Uh, de eerste maand ging ik daar naartoe. Volle, volle zin natuurlijk. Yo, we gaan lekker vlammen, we gaan knallen. Uh, en uh, ja... Ik ging ervoor. De eerste maand ging goed. Tweede maand ging ook nog wel goed. Derde maand ging het niet meer zo goed. En de vierde maand had ik zoiets van: weet je wat, progressie blijft, uh, blijft uit. Vierde, vijfde maand gaf ik het op en ik: laat me zitten. Dat had ik een keer of drie gedaan. Totdat het december werd. Om exact te zijn, december 2009. December 2009 besloot ik: weet je wat, ik ga het nieuwe jaar goed beginnen. Ik ga een goed voornemen doen. Um, ik was inmiddels dus, zoals ik net zei, drie keer lid geworden van de sportschool en ik ben er drie keer mee gekapt. En ik dacht, weet je wat, 2010 gaat mijn jaar worden, ik ga vlammen. Ik um, wilde dat jaar niet meer naar de sportschool toe. Het was 1 januari, mijn ouders zien een een trainer thuis staan uh, en ik dacht, weet je wat, ik heb echt geen flauw idee wat ik moet doen. Ik ga lekker op die home trainen. ik ga mezelf helemaal de kloot in fietsen, hoppakein, gast erop. Dus ik had besloten om zeven dagen per week, een uur per dag op die fiets te gaan. Uh, ik wilde niet meer, zoals ik zei net, ik wilde niet meer naar de sportschool toe. Ik, weet je, de lopen daar zulke gasten, alles was altijd bezet. Uh, ik wist ook zelf helemaal niet wat voor oefeningen ik moest doen, ik wist niet hoe ik moest eten. Als ik de trainers om een schema vroeg, dan zeiden ze, hier je een schema, ga die machines maar langs en that's it. Al met al allemaal informatie waar ik of niks aan had, of informatie die ik miste. Dus ik iedere dag op die home trainer thuis, een uur. En tot mijn stomme verbazing, na een 1 à 2 maanden, gebeurden er twee dingen. Nummer 1 was dat ik verschrikkelijk veel spierpruin in de reet kreeg. De hele dag op de klote ding zitten. En nummer 2 was dat ik gewoon nog een kilo of 3, 4 verloor. En toen dacht ik, hey, ik denk dat dat voor mij het moment was... Ik night your fire. Waar mijn slogan vandaan komt. Dat was het moment. Haha, Er is wat gelukt. Een probleem van vroeger van mij. Waar ik mee werd gepest. Waar ik mee zat. Dat kon ik oplossen. En toen werd het interessant. Ik uh, dacht. Weet je wat. Ik koop een setje dumbbells. Niet deze dumbbells. Andere dumbbells. Maar ik denk. Ik koop een setje dumbbells. kon ik een beetje, een, beetje, een beetje pompen. Uh, later kocht ik uh, een bankje. Ook een ander bankje. En voor je het weet heb je een hele loods vol met spullen. Uh, ik heb ook workout dvd's voor de tv gedaan, springen elke dag een uur. Ik ben uh, gaan hardlopen. Ik kwam ooit dus eens uh, op een halve marathon in iets minder dan twee uurtjes. Dat was, uh, was niet helemaal mijn, mijn ding. Um, en op een gegeven moment oh, wat had mijn interesse zo gewekt dat ik dacht weet je wat... Uh, ik ging natuurlijk boeken lezen, YouTube filmpjes kijken, echt. Ik noem een fitness YouTube filmpje op en ik heb hem waarschijnlijk gezien. Uh, momenteel maak ik ze zelf natuurlijk, dus heb ik wat minder tijd om ze te kijken. Uh, maar ik ben zoveel gaan lezen, zoveel uh, de voorbeelden van andere mensen gezien, zoveel motivatie gevonden. Uh, boeken gekocht over uh, coaching, boeken gekocht over voeding, boeken gekocht over uh, anatomie, fysiologie, noem maar op, echt alles. Uiteindelijk dacht ik, weet je wat, laat ik ook een, uh, een opleiding volgen. Fitnessinstructeur A, oftewel fitnessinstructeur, uh, dat was uh, fitvak A wilde ik zeggen, sorry. Uh, en fitvak B, personal trainer. Beide boeken gekocht. Uh, opleidingen heb ik niet afgemaakt, want ik had simpelweg geen geld. Ik had mezelf uh, ja, ingeschreven voor, voor die opleidingen. Uh, 99% gemaakt en uh, alle toetsen allemaal gemaakt overal heen en als, als laatste moet je alleen een mondelingen toets doen met iemand uh, dat verhaal kostte mij 800 euro en op, het moment, op dat moment in mijn leven had ik gewoon simpelweg geen 800 euro zo ongeveer was het bedrag uh, en ik dacht weet je wat ik kan beter geld bewaren inv investeren in spullen dus dat heb ik gedaan. Later uh, boeken Nesm, Amerikaanse personal trainer uh, uh, boeken. Uh, later heb ik ook nog een uh, opleiding gedaan bij Jordi Snijders. Google hem maar even, dan uh, zou je zien wie dat is als powerlift instructeur. Al met al mijn interesse was gewekt. Dat is over een langere periode dit, uh, dit allemaal. Ik heb alleen één gigantisch grote fout gemaakt. In die fase dat ik dus echt begon met dat fietsen, dat ik begon met dat hardlopen en al die oefeningen voor de en noem maar op. De grootste fout die ik kon maken was alleen maar cardio genoemd en een beetje krachttraining. Uh, ik was van 95 kilo naar 70 kilo gegaan. Uh, dat zag er absoluut niet uit. Ik was 1,90 meter, 90, 70 kilo, dan ben je zo. Dat ziet er absoluut niet uit. Ik ben nu al niet super gespierd, maar toen was het echt veel en veel erger. Uh, en het probleem, niet, niet het probleem, maar dat heeft een heel logische oorzaak, een heel logische reden. Als je vroeger een probleem had en je kan het zelf. Uh, oplossen en iets werkt eindelijk na nou zoveel proberen, dan sla je door. Dat is logisch. Je kan zelf je eigen probleem oplossen en dan sla je door. Dat was voor mij een gigantisch harde les. Als je 25 kilo afvalt en het is 12,5 kilo spier en 12,5 kilo vet, dan zie je er uiteindelijk nog niet uit. Dan kan je beter 25 kilo zwaarder wezen. Dus dat is wat ik hier ook een tijd tegen al mijn klanten uh, vertel en wat jullie uitgebreid op dit uh, YouTube kanaal, uh, Facebook, waar dit filmpje ook uh, terecht komt. Waar jullie mij altijd op zien hameren, cardio is leuk. In die periode had ik gewoon een, een fulltime baan zoals iedere Nederlander. Uh, dat was in de, in de techniek, had niks met fitness te maken. Uh, maar naast die fulltime baan had ik ook een bijbaantje. Nummer 1 was dat ik in een, uh, in een fitnesscentrum hier in de buurt stond. Uh, dat heb ik echt maar een hele korte tijd gedaan, want ik kwam er al heel snel achter dat als je fitnessinstructeur bent, dat het eigenlijk helemaal niet zo leuk is. Ik kwam uh, in gesprek met iemand uh, en die vertelde, er zijn twee types mensen, Raymond. Nummer één, die nemen wat van jou aan. Die mensen zijn aan het fitnessen en je loopt naar ze toe en je zegt, hey, dit en dit doe je verkeerd. En dan zeggen ze, god, dank je. Alleen die mensen interesseert het helemaal niet zoveel. Dus die doen het volgende week weer opnieuw. Die doen het volgende week weer opnieuw fout. Tweede type persoon zijn personen zoals jij, personen zoals mij, die zelf interesse hebben, die zelf filmpjes gaan uh, opzoeken, die zelf boeken lezen en die zelf opleidingen gaan doen. Naar die persoon loop je toe en je zegt, hey, je doet dit en dit verkeerd. Of je krijgt een discussie, of hij zegt, ah, het zal wel, joh. En het interesseert hem gewoon niet, want hij weet het toch zelf wel beter. Heel de dag alleen maar stilstaan als instructeur. Sorry, ik vind daar persoonlijk, vond ik daar niks aan. Um, dus daar stopte ik snel mee. Een tweede baantje wat ik had, was... Um, EMS-instructeur in een personal training studio. Zoals jullie weten, als ik ergens een hekel aan heb, als iets geen resultaat levert, dan is het EMS-training. EMS bullshit. Sorry dat ik het op die manier moet zeggen. Ik sta daar compleet gewoon niet achter. Voor de mensen die niet weten wat EMS-training is, of Google het even. Het is simpelweg een pak aantrekken, elektroden erop en alleen maar excentrisch trainen. Uh, ik weet niet precies wat ze tegenwoordig beweren, maar volgens mij komt het neer op ja, 20 minuten uh, tussen haakjes sporten is even goed als 1 uur krachttraining. Of iets van die bullshit. Een andere ding was dat ik ook een paar losse klanten heb getraind. Ook in die apparaten, ook niet in die apparaat En dat was fantastisch. Wat ik had in die periode van mijn leven. Ik was, ben zo gelukkig. Zo gepassioneerd. Uh, je hebt eigenlijk iets... ...wat je, weet je, het ignite your fire, het, hetgene wat mij zo blij maakt, hetgene wat mij zelfvertrouwen gaf. hetgene waar ik gewoon um, vol gas voor kan gaan. Dat kon ik dus vertellen aan andere mensen. Ik kon dus mijn passie delen met andere mensen. Andere mensen die niet zo lekker in hun vel zitten. Soms ben je als trainer eigenlijk gewoon psychiater. Mensen komen naar je toe... En het gaat niet altijd lekker in iemands leven. Klanten ook. Klanten worden hele goede vrienden van je. En zodra, iemand, zodra je ziet dat het met iemand niet lekker gaat. Of het is al een andere, hey, hoe is het, een beetje down. Of de trading gaat niet zo lekker. Dan vraag je wat er is. Sommige mensen vertellen heel veel. Dat is fantastisch. Dat is fantastisch. En dat hou je ten alle tijde privé. Uh, en het tweede ding is. Mensen zijn down. Ze zijn niet zo lekker, niet zo tevreden met hun lichaam. Uh, wil niet zeggen dat ze allemaal heel depressief of iets dergelijks zijn. Alleen het kan wel beter. En als je dan vervolgens iemand met een probleem tussen haakjes kan naar, naar total strength kan laten gaan. Naar die mindset goed. Naar het tevreden zijn over je uiterlijk. Over die... Over die Even een keer je lichaamsgewicht van de grond af deadlift. Als iemand dat voor de eerste keer doet. Uh, die atlastoon optillen. dat je, zulke soort dingen. Dat woede, dat, dat innerlijke vlammetje wat je kan laten ontsteken. Dat is lekker. Dat is leuk om te doen met iemand. En op het moment dat ik daar achter kwam dacht ik. Dit moet ik gaan doen. En zoals jij merkt aan mijn reactie. Het ignite your fire in... De meeste traditionele personal training studio's, ik zeg niet allemaal, maar de meeste is het wat rustiger, wat beheerstraining, gecontroleerd. Ja, rustig is belangrijk. Ja, gecontroleerd is belangrijk. Ja, lichaamsbeheersing is belangrijk. Vandaar dat ik uh, met vijf fases werk. Uh, spieruithoudingsvermogen, stabiliteit, spiermassa, kracht en explosiviteit, omdat ik zo van een beginner een atleet kan maken. Um, maar het is ook wel eens goed om dat Ignite Your Fire te doen. Vandaar dat ik hier werk met powerliften. En dat ik hier werk met strongman. Af en toe is het even gewoon weet je break the fucking rules. Gewoon gas erop. Dat is heerlijk. En daarbij bereiken mensen total strength. Daarmee bereiken ze zelfvertrouwen. Daarmee, en daarvan worden ze gelukkig. En dat is nou precies de reden waarom ik hier zo sta.